Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Partytime TV. Partytime TV bestaat vandaag één jaar en wij vieren het vandaag bij Boendong's Halloween in de Brebbel in Nijmegen. Aan um, blijf eind, bitte einsteigen. Goeie visuals. Leuke mensen Die zijn allemaal verkleed. Ja, toch wel. Uh, over de helft van de mensen is verkleed. Het begin is gezet in de Brebbel. Halloween, wij, uh, wij bestaan vandaag ook één jaar. Wat is jouw favoriete hoogtepunt van het afgelopen jaar? Ah, ik moet zeggen dat was Wildcore. En dat we wel het mogelijk maakten om hun daar met z'n allen te boeken en een feestje ervan te maken. En dat kon je dus proeven aan de hele sfeer. Dat was echt een topfeest. Emotie. Ik zie emotie en dat, dat raakt mij en dat, dat raakt de anderen. En... Wauw. Ik hoop dat elke feest zo is kunnen zijn. Aan die leiding eind met de eindsluiting. 20 voor niet bij de afval. Nijmegen. Ja, super. Ja. ja, ik ben echt een aantal jaren geleden verliefd geworden op de stad en echt. Ik wil je niet meer weg, man. Am glad Bitte einsteigen. Tun versnellen voorzichtig bij de aftrap.